Ja. Wij zijn de familie Komaan. Papa, mama, Berber en Brian. Dit is de allerleukste familie van Nederland. Familie Komaan. Wil je altijd weten wanneer onze laatste video's online komen? Abonneer je dan nu op ons kanaal. Graag tot de volgende video.